Betaal jij ook te veel voor de gsm-abonnementen van je werknemers? Hier is de oplossing. Ontdek nu Mobile Vikings for Business en bespaar in één klap tot wel 33% op je telefoonkosten.